I'm right you. De 20 RT, de 20 komen kom eens uit voor een C over. Echt? De, de, uh, blijft u luisteren, de 2002 RT, de 20 komen ze kom eens uit voor een C over. Ja, 20-2 bericht. Blijft u even luisteren, de 21 RT, de 21 komen kom eens uit voor een C over. 21 G geen bericht over. Ja, u ehm... Um... Mag Allen met Prio-1 naar een hete daad inbraak, die is gepleegd op de Jan Hendrik Laan. Ja, ja dat naar bij kant daarboven. boven. 5 onderweg. Ja, dat is vernomen O.C. Sluit. Jan Hendrik Laan, dat is bij het strand toch, hè? Uh, ja, bij het strand. Uh, volgens mij is dat een appartementencomplex. Sneller rechtdoor of rechts? Rechts. Is een Singlement bekend? Uh, nee. Okay. Heb je GoPro aan? Eh ja. Laat nu alles uit hè? We zijn er bijna. 21-30 plaatsen over. Op oh, 20-30 plaats. Hier naar rechts zijn met de bocht mee. Ja. Oh zeven, dacht ik gaat op met de voet vandoor over. denk ik. dat we daar nou wel tegen. oh hier, hier, hier. ja ja ja. uit. hey staan blijven. staan blijven. lichtjes staan blijven. laat die motor even langs jongens. hey stoppen. Ja, ik heb hem. Meewerken. Liggen. Heb ja, je iemand even zetrap? Rapp? Ja, seconden. ga ik doen. Ja, 22, geef een bericht. Ja, ja, 1 at dat Ja, dat maakt. is vernomen. Zo, zeg, luister eens, je bent aangehouden, voor inbraak, Denk je inbraak, je bent niet onverplicht, je brengt een advocaat, ja? Ja, ik heb helemaal nog niks gedaan, joh. Helemaal niks gedaan, oké. Okay. Goed, zijn er nog andere mensen? Waar heb je het over, joh? Oké. Okay. Ik pak even snel onze auto, want die staat daar ja, op de met uh, alles aan. Die telefoons, ja, één zakelijk, één persoonlijk en uh, één van mijn zusje die moet gerepareerd worden, dus die moest ik gewoon even laten repareren, wegen oké okay, nou dit gaan we wel in beslag nemen voor het onderzoek en vooral als we die verantwoorde verplichting jullie even bij uh, deze zakje pakken ja. wie had hem zien springen of rennen ja, 21-13 21-13 oké okay. zullen wij anders even snel uh, kijken of daar braaksporen zichtbaar zijn ja positief dan gaan wij daar even naartoe uh, zo dan uh, kan hij mee OC205. De 2005 geeft u bericht. Ja, de 22, nee, die rijdt op de motor. De 2113, als ik het goed zeg, die gaat vervoeren. De die gaat even kijken bij de woning of daar daadwerkelijk braaksporen zichtbaar zijn. Heeft die voor ons een huisnummer? Ja, het huisnummer is 21. 21. Dan gaan wij daar even kijken. Ja, dat wat is genomen OC22 rijdt mee. Ja, dat is ook vernomen. Schulz is hier links, dat eigenlijk zijn. Ik geloof dat die hier inderdaad kwam. Ja. 22 was ook redelijk snel. 22, 25? Hé hey, Bert. Ben jij uh, daar ben je? Kwam die hier ergens vandaan of? Uh... Even kijken, ja, volgens mij sprong hier naar beneden kwam en toen kwam gelijk links toe. Hier naar beneden, ik, kun je daar uh, achter ik... naar boven. Wat Daar kun je dan naar boven neem ik aan hè? want hier is wat te hoog om naar boven te klimmen. Ja, ik ga even kijken. Ja. Ik weet niet waar dit heeft gedaan. Oh, hier via de deur kunnen binnen. Hier zo. Oh, hier is het al. Dus hij is hier, geweest. Hij is hier inderdaad... Uh... Kijk eens, hier binnen, bureautje. Daar lagen ja, kijk op ons. telefoons. Hij is gewoon raam kapot en uh, arm naar binnen geloof ik. Dat is volgens mij hier naar beneden gesprongen. Ja, daar kwam hij geloof ik. Uh... Ja, we ja, we hebben een af... aardig hoogte hoor. Ja. En we hier nou, de technische recherche door. nog laten komen? Ik denk dat het handig is. Uh, OC25. Oh, 25, geeft u bericht. Ja, we willen de recherche deze kant op. Uh, we hebben inderdaad uh, braaksporen aangetroffen. Ja, dat is genoeg. Ik ga de recherche voor u koppelen. Dank u wel. Hij is naar het bureau uh, gebracht? Uh, ja. Die, die nou beneden gesprongen? Nee, nou hier. ik denk daarachter. Want hij kwam van. Wij kwamen daar langs. Dus hij hier is zo daar bij hier mij... zo omlaag gesprongen. Hij is aan die kant gesprongen. Bij mij uh, jongens, hier is hij uh, vanaf gesprongen, ik stond erbij. Oké. Okay. Ah, hij kon toch nog goed rennen. Hoe nou, wel, hoog zal dat zijn? Metertje twee? Drie? Even kijken. Nora. Toch uh, rond Nou, vier, vijf. wel uh, vier, vijf, ja. Ah, hij sprong ook terug eens vanaf 4 volgens mij, ja, want hier kon je moeilijk uh, in één sprong eroverheen. Ik ja, kan weer. je wel van op tillen. En voor mij kwam hij in één uh, sprong eroverheen. Nou. Dus dan zou hij... Die... Even kijken of hij ook kan klimmen. Ja. Zo. Ligt geen bloed ofzo? Dus de... ja, hij zei vanaf 4 moeten springen. Ja, ik kon goed rennen, 205. dus... Uh, uh, 205. Ja, de recherche is onderweg. Ja, dankjewel. We wachten hem hier op, over. Goed, uh, de 2005 jongens zal hier wachten op recherche, uh, bewaken, pd. En uh, wat mij betreft kunnen jullie eventueel uh, al gaan typen op het bureau. Dat gaan we doen. Ja. Goed, dan uh, goede samenwerking en uh, tot de Zeker. volgende. Fijne dienst hè. Yo. Jo. Yo, later. De 888 voor 25 komt dus uit. 888, geef bericht. Ja, voor u, ik ben uh, ter plaatse Assangeaar, waar dat is exact de uh, ingang van het land. over. Uh, u staat uh, waar precies over? Ik sta momenteel aan de noordzijde over. Noordzijde, dan zullen we zo naar u toe gaan. Ja, ik zie u. Hoi, als u... Hoor je mij trouwens, op afstand? Oh ja, dat kan ook, ik kom Hoi. op staan. Hoi. Als je hier naar rechts gaat, van jou links dan, en dan de eerste bocht voor jou naar rechts weer, dan kom je daar bij de voordeur uit, dan kom je hier achteruit, uh, boven. Ah, ja, top. ja, dan kom, ik, uh, dan kom ik die kant op. Moeten wij nog spullen helpen dragen? Uh, nee, dat moet wel lukken. Top, tot zo. Tot zo. Dan kijk, er is-ie. Ah, ja. Goeiedag. Hai. Hallo. welke Ah, Hoi, Wim. Um... Hier is uh, net een melding inbraak geweest. De verdachte is hier weggerend, daaroverheen gesprongen, uiteindelijk aangehouden door ons. Uh, maar hij is hier dus waarschijnlijk, ja, zoals je wel ziet, hij heeft hier wat schade toegebracht, raampje eruit, uh, arm naar binnen, drie telefoons gepakt. Of in ieder geval een paar telefoons, hij had drie op zak uh, en is daarna uh, dus weggegaan. We hebben hier de PD bewaakt, is dus verder niemand bijgekomen. Uh, de bewoner is nog niet in kennis gesteld. Oké, okay, dan, uh, dan ga ik zo wat foto's maken, het een en ander vastleggen en wat noteren. Hmm. Uh, dus uh, dat als jullie wel uh, op een afstandje nog even zouden kunnen blijven ja. ter bewaking. Ik heb goed. naar binnen gekeken, je ziet inderdaad wel wat uh, kabels van telefoons nog liggen die in de oplader of zo lagen. Dus ik weet bijna zeker. Uh... Ah ja, ik zie het. Oké, okay, top. Goed, wij bewaken het hiervoor. Ik hoor het wel als er iets uh, nodig is. Ja, nu is het goed. doe je ook meteen de voor trouwens op het bureau of eh? Uh... Uh, ja, dat zou ik. Uh, zo even kijken op bureau. Uh, ik moet eerst even nog even dit allemaal in het systeem zetten. Okay. Uh, maar ik, uh, ik zal ook nog met de verdachte gaan praten ja. Ja, dat is goed, oké. Maar hij is in ieder geval vast op HB. Ah oké. Okay. Dus jij bent van de, ik, ja, ben okay. van de Marseille C hè? Ja, ben van de Marseille C. Oké, okay, goed. Uh, nou, hij is in ieder geval uh, bij ons op HB vast. Oké, okay, toep. Ja, heb je alles? Uh, ja, ik heb alles genoteerd, een aantal fotootjes. Uh, dus die ga ik allemaal uh, op bureau even in het systeem zetten. En dan ga ik nog even langs de verdachte. Uh, heb jij um, ga jij nog zorgen dat daar een houten plank ofzo voor komt? Dat, dat in ieder geval even. of doe je dat niet? Uh, ja, ik zal, dat nog, uh, ik zal het nog even doorgeven dat, uh, dat er even een dienst deze kant op komt om dat uh, even te verzekeren zo. Oké okay, top. Goed, bedankt in ieder geval. Dan uh, gaan we er ook langzamer door. Ja, jullie ook bedankt. Ja, Toppie. avond. Hetzelfde.